Het weekend was aangebroken en Susanne trakteerde al haar oude collega's op een gezellig en leuk diner. en daar zouden ze kijken hoeveel er nog overbleven om uit te gaan. De volgende ochtend voelde Suzanne zich een beetje beduust en had geen idee wat er die avond allemaal meer is gebeurd. Ze besluit de rest even te bellen en te vragen hoe ze zich voelen. Na het gesprek met Erik besloot ze de rest van de mensen niet op te gaan bellen, omdat ze denkt dat het inderdaad ermee te maken heeft dat ze zoveel mensen heeft verloren en daardoor haar emoties niet meer onder controle heeft.